Vrocht wel kijkers! Ik ben Mirjam, de En ik vind het leuk dat jij weer kijkt naar een nieuwe video. En in deze video gaan jullie kijken hoe ik uh, fiets op een elektrisch fietsje. Oeh, dat is echt heel interessant om dat te zien. <laughs> maar nee, de beelden zijn echt heel mooi. En uh, voor de vaste kijkers, die uh, weten misschien wel dat ik uh, ontzettend van spontane dingen hou. En uh, ja, Mirjam, waar ben je nou ineens spontaan terechtgekomen dan? En toen liep ik ineens spontaan op de postbank in Reden. Ik blijf in de buurt van de auto, ik loop hier wel op zachtzand, maar ik heb twee ibuprofen ingenomen. Ik denk, ja ik moet het toch een keer zien, dat uh, heide zo mooi paars. Het worden niet heel veel beelden, dus deze beelden plak ik ergens tussendoor. Dat we het een beetje droog houden, want het wordt een beetje donker. Hey, ja, ik ga vandaag naar Delerwoud. Ik zag dat bij iemand op Facebook staan en dat zag er super leuk uit. Dus ik denk, dat ga ik ook doen. Ik ben daar nog niet geweest. Ik ga niet wandelen, want blessure, je weet het. Ik ga fietsen. Een elektrische fiets. Fietsen. Het is kwart over zeven inmiddels en ik ga snel rijden. Want het is nog een uur rijden. Aan een kwartier. Het was een beetje lastig om de fiets in de auto te krijgen. Want uh, ja, het stuur stak een beetje uit. Maar ja, goed, dat kon je natuurlijk inklappen. En dan gaan we nu uh, snel rijden, want het is inmiddels half acht. zes minuten aan en dan werken. ik ben nu alweer helemaal in mijn element. Man, man, man, dat heb ik dit gemist. Ik ben zo blij en zo dankbaar dat ik die fiets mag lenen. Die gewoon in mijn auto past. En dat ik gewoon erheen heen gaan. En dan lekker van de natuur genieten. Ik ben er bijna nog vier minuutjes. Nee, nog vier kilometer. Ik ben er. Nu het fietsje uitladen. Oh, dat is een klein ding, maar. Hij is ook best wel zwaar toch? Oké. Okay. En dan moet het stuur weer omhoog. Want zo doet hij niet natuurlijk. En. Zo. Klik! Time is gone. En hier heb ik mijn kookbootje op. lekker. Ik zeg rugzak op en how much wonder where we found a from the dark The stories I've been told they never seem to leave my mind. to try Thank you. Oh, even een stukje doorfietsen hier, want plasje. Nou, dit fietsje is echt geweldig. Je kan hem ook aan de hand, want het is niet zo heel zwaar. Eh, ik heb natuurlijk nu de elektriciteit afgezet, want anders gaat ik veel te hard. Want ik merk dat hij af en toe wel met mij er vandoor gaat. <laughs> dan schiet hij zeg maar, de achter, het achterwiel schiet dan onder mij vandaan. Het is wel, uh, omdat ik denk omdat hij van die kleine bandjes heeft, een beetje uh, wiebelig soms. Maar ja, ik heb nu een veel groter gebied gezien dan normaal gesproken als ik zou wandelen. Buurvrouw, je bent een engel dat ik deze mag lenen van je. Fantastisch, ik, uh, ik ben blij ook. En fantastisch is tegenwoordig volgens mij mijn stopwoordje. <lacht> Ik vind dat fantastisch tegenwoordig. Ik wil weer even. Uh, want hier was het een beetje. Uh. Conclusie, dit is de moeite waard. Uh, het, is natuurlijk wel een heel, het zijn natuurlijk wel hele kleine bandjes, dus je moet wel veel uh, trappen. Maar voor dit soort dingen, het is natuurlijk geen boodschappenfietsje of zo. Maar voor dit soort dingen is het uh, geweldig genieten. Zeker als je niet zoveel mag lopen.